bij een nieuwe week en ik ben weer aan het werk ik zit hier in de common kitchen en ik ga denk ik vanavond naar Piet is ik heb verder niet heel veel andere plannen deze week of dit weekend nog We hebben misschien zaterdag een deparry maar in ieder vrijdag denk ik niet en um, dus ik ga vanavond en daar heb ik wel zin in de kruis zit er bijna open. En dan moet ik al klaar maken eten. En dan pak ik de metro richting Perfect. Ik ben onderweg naar de metro. En ik was de hele dag nog niet buiten geweest. En ik wist dat het vandaag wel lekker weer was geweest. Het was vandaag 20 graden. Echt zonder dat ik de hele dag binnen heb gezeten. Maar ik moest werken. Maar het is nu dus nog gewoon 17 graden en het is echt ziek warm. Het voelt echt zo, het is heel zeg maar, nou niet warm, het is gewoon heel zacht weer. Ik heb echt letterlijk uh, mijn zomerjasje aan. Want dat is gewoon, die kan ik ook zeg maar makkelijk verstoppen omdat ik alleen maar lange winterjas heb. Uh, maar eigenlijk had ik zonder gekund, denk ik. Ja, ik had wel zonder gekund. Maar dat vind ik dan net wel iets chiller, maar ik wel net een beetje gemoed. Ook in jasje hebt. Maar het is zo leer, echt. Het voelt zo goed dat het gewoon februari is. En dan nog 17 graden. S'avonds. Echt heerlijk. Terwijl het echt. Volgens mij zondag houdt het weer echt ziek koud. Dacht ik. Echt 5 graden. Het is echt zo. Het gaat echt op. En hier. We kan de ene dag. Zoals nu 17 graden zijn. En morgen kan het letterlijk Een paar even kijken. Of, ja vorige week woensdag. Was het nog echt. Min nog wat. En nu alweer. Plus 20. Dit weer hier, ik snap er soms iets van. Uh, maar ik ben heel blij met dit weer. En het ziet eruit dat de komende dagen nog steeds wel tussen de 15 en 20 graden blijft. Alleen zondag dus wat kouder. Maar voor de rest de, de week daarna zeg maar gewoon tussen de 15 en 20 graden. Dus dat is helemaal top. En verder lijksje er... onderweg. Het is vandaag vrijdag en mijn werkdag zit er bijna op. Ik heb vandaag met huis gewerkt en nee, het was weer een de werkdag. Ik ben gisteren naar PJs geweest, Wat leuk als, het was echt gezellig. Eerst was ik naar Lucia gegaan, hadden ze aan samen pruning staan, we we, waren we naar de rest gegaan. Die waren in de lobby en toen moesten we allemaal naar PJs. Het was een superleuke avond, het was gezellig. En toen had ik de Uber teruggepakt in mijn eentje, ik kon erover te af. Want 12 uur ging het licht al aan. En ik verfeld dacht ik, ik ga nu even kijken hoe de Uber is. Dus, toen was het best wel prima prijs. Ik wilde bestel ik hem meteen. Want Het gaat niet heel veel leuker. Maar op het moment dat de lichten aangaan, gaan langzaam iedereen naar huis. En meestal zijn erbij als internationals de laatste die er dan echt uitgekikt worden omdat de Amerikanen gewoon al automatisch naar huis gaan. Uh, dus ik dacht, weet je, ik bestel nu vast een voor voordat heel veel mensen het weer bestellen en dat het veel duurder gaat worden. En toen was ik in urlig thuis. Of lag ik in bed, zoiets. Uh, nee, het was leuk. En vanavond ga ik denk ik dik zo. Ik kan wel in principe uit in die zin, maar ik weet niet of ik zillen heb. Ik ga morgen ook al, dus ik denk dat ik vanavond even schrik En gewoon even op tijd gaan slapen. Of jullie jullie in ieder geval. Want de afgelopen week was echt best wel, nou niet heftig, maar meer van maandag. Um, de hele dag werk van het huis. Dan even snel eten en naar hoekie. En dan ben ik om 11 uur thuis. Dan dinsdag de hele dag naar kantoor. En dan spatten. En dan ben ik niet laat thuis. Maar dan voordat ik gegeten heb, is het ook alweer 9 uur. Dan ben ik woensdag de hele dag kantoor. Daarna door naar Hoekie. Ben ik weer om 11 uur thuis. Gisteren de hele dag thuis werken. en snel eten klaarmaken. En dan um, naar Favericks en PJ's En dan was ik kinder thuis. Dus ik denk dat ik vanavond gewoon even chill thuis blijf. En dan morgen weer uh, zien wat ik erachter ga doen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en um, ik heb gisteravond niks, niet heel veel gedaan. Dus ik was vannacht best wel vroeg wakker. En ik heb net een tijdje gefeest bij mijn oma. Dat was leuk. En ik ga nu de boodschappen doen. En ik wil vandaag nog even soepen, denk ik. Maar ik zal nu even, want ik heb er nu erg in, de room tour geven. Dit is mijn kamer. Hier, ik sta even in de hoek. Uh, hier mijn tweepersoonsbed. Heel chill. En heb ik daar heb ik wat van decoratie wat ik besteld had. Met fotolijstjes en foto's. En dan heb ik hier mijn kapstok met mijn kast. En ik zal even kijken. Die hangt helemaal oh, wacht even. Helemaal vol op. Oh, gaat lekker. Hier die hangt vol met kleding. En dan heb ik hier nog in de la allemaal kleding. Met topjes en zo. En hier mijn sportkleding. En hieronder heb ik al mijn schoenen. En hier heb ik eigenlijk ja, zo'n lange spiegel gekocht. Want het vind ik chill dat ik zo'n outfit kan zien. En hier nog wat andere. Zoals make-up en een bakje met al mijn haardingen en oorbellen. En dan gaan we even hier naartoe kijken of er iemand is. Ik zit zeg maar in de hoekkamer. Ja dan heb ik hier de woonkamer. Met tv. En dan is dus hier de keuken met een zithoekje en eigenlijk niemand van mijn roommates komt daar ooit en dan heb ik hier nog drie andere kamers waar mensen zitten en dan heb je hier mijn badkamer en dan ik okay, gewoon chillen, douche en dan heb ik hier al mijn spullen staan En de spiegel, die is ook lekker groot. En dat is eigenlijk een beetje de roomtour, want hier heb je gewoon... Ik zal even vanaf hier doen. Kijk, hier kom je dus binnen. En dan heb je hier dus die kamers. En dan hier mijn badkamer. Lamp uit. En dan hier dus de woonkamer met keuken. En dan zit ik in deze hoekkamer. En dit is dus mijn kamer en het is chill, want hier heb ik dus ook nog een raam, maar die heb ik meestal dus gewoon dicht omdat ik geen zin om het continu open en dicht te doen. Aangezien dit al genoeg licht brengt en in de winter was het ook niet nodig. Misschien dat in de lente dat doe. Maar dit is mijn roomtour. Ik loop nu naar de shopping mall, want ik ga even shoppen. Ik had als jullie in, dus ik dacht waarom niet? En um, ik heb een paar roodje meegenomen. Um, en ik ga. <coughs> zo, de shopping mall waar naartoe lopen. Er zitten niet heel veel leuke winkels. De Zara zit er. Maar die is echt mega duur. En verder zit de Dwarf21 daar. En in Nederland vond ik dat nooit zo heel. Ja, vroeger wel. Maar. Um, nou, op het einde vond ik het niet meer leuk. Maar hier is die best wel leuk. In ieder geval, de laatste keer dat ik er naartoe ben geweest. Dat was een paar maanden geleden. Toen was hij dus best wel leuk. Dat was best wel leuke dingen Dus ik hoop dat ze hier ook wat leuke dingen hebben. Want ik wil even kijken of ik nog wat uitgangstopjes kan fixen. Want ik dacht nu telkens een beetje dezelfde topjes. Ik ben een beetje door. Als in, ik ben, Andere mensen zullen het vast niet door hebben dat ik hetzelfde topje heb. Maar meer van voor mezelf. of zo. Ik weet niet. Dus ik ga even kijken of ze wat leuks hebben. En even chill lopen. Het is mooi weer. Niet heel warm. Maar wel mooi weer. De zon schijnt het is blauw lucht. En hier je het goed. Dus ja, dan ga ik nu even toe lopen. Ik ben nu in de 4201, maar het valt een beetje tegen wat ze er hebben. Ik heb eerst een topje. Ik vind het mooi. Ik vind het niet. Nee, ik denk niet dat ik het is. Shoppen viel een beetje tegen. Ik had wat, nou niet zich gedachten, maar ik wilde gewoon wat stopjes. En um, ik had nog even naar een broek te kijken, maar bij de Forever 21 was echt helemaal niks. Dus daar ben ik, heb ik alleen even gepast, maar niks gevonden. En toen dacht ik, nou dan ga ik nog even naar de Zara, daar heb je altijd wel leuke dingen. Maar zelfs daar was er helemaal niks. Ik had een paar broeken, ik had sowieso nul topjes daar gevonden die, wat ik wilde, of uh, wat ik in gedachten had. En de broeken had ik een paar gepast, maar ze zaten gewoon niet mooi. Of ze waren mega kort, zeg maar, voor me, dat ze enkel lengte zaten, dat, dat zag gewoon echt niet uit. Uh, dus dat werkt me ook niet. En dan heb ik even snel geluncht en nu loop ik naar de target toe, even boodschappen halen. morgen of middag al. Het is vandaag zondag. En mijn haar het echt super wild. Want ik heb net een knot ingehaald. Nou ja. zeg maar Toen mijn haar nog een beetje nat was, heb ik een knot gedaan. Dus het is nu een soort van rare krul zit erin. Uh, ehm... Yeah. Ja. Maar, ehm... Um, niet een hele bijzondere dag. Ik ben nu bezig met de was. Wat moesten doen? Mm, ik heb brood gebakken weer. Weet beetje gewoon een typische zondag. Brood gebakken, was gedaan. En gisteren was ik naar Fairfax weer geweest, naar de Vets. Met, uh, we hadden een uh, feestje met Nina. Weer, tot gezellig. Zo, ik zie er echt moe uit. Ik ben ook moe. En vanavond is Super Ik weet nog niet of ik wat ga doen, want kijk, ik weet niet of het ziet. Het weer ziet er niet goed uit. Het regent echt letterlijk al de hele dag. En ja. Er is wel een, een soort van watch party op de vijfde voor hier. Misschien dat ik daar even ga kijken. Maar ik ken daar dus niemand. Dus dat is een beetje... Ik weet niet. Maar ja, ik kijk zo even of ik er zin in heb. Blijkt me wel leuk om even langs te gaan kijken. Goedemiddag. Het is vandaag maandag. En ik ben weer aan het werk. En... Um, ik ben nu even aan het lunchen. Ik ben een even lunchpauze. Um, verder niet een hele toe naar toe. Hmm, maar gisteren heb ik uh, de super bowl gekeken in mijn gebouw. Er was een soort van een kleine watch party met wat mensen die er zijn om te komen. Dus het was gezellig, ook leuk om iedere keer wat mensen uit mijn gebouw te ontmoeten. En wel wat leuke mensen ontmoeten. het uh, chill. Het was de Chiefs tegen de Eagles en ik, was eigenlijk, ik had niet een hele sterke voorkeur. Maar als ik dan moest kiezen was ik voor de Eagles en zij vloeren helaas. Maar echt op het laatste moment, het was wel echt een spannende wedstrijd. En Rihanna als halftime show. Dat was ook leuk. Dus nee, ik ben blij dat ik het heb gezien. En ik uh, ben nu lekker aan het werk. Met het huis. En vanavond heb ik weer hockey. Dus daar kijk ik niet weer uit. Ik ben weer onderweg naar hockey. En ik loop dus nu eerst naar de metro toe en dan pak ik de metro naar Vienna metrostation en daar haal met mijn me en dan heb training. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag en ik heb mijn werklag al weer op zitten en ik ben nu weer in de gym. En het is persoonlijk op tijd want we hadden weer een, een event waar we mee moesten live tweeten en daarna waren we pot. Dus toen zijn we allebei weer gaan huis. Kwam hij dan binnen? Maar ik ben nu klaar met werk en dan ga ik ga nu gymmen. Ik heb mijn pre-workout genomen en ik ga me even omzetten. en dan tijd om te gaan gymmen. Ik ben weer klaar en ik heb een uurtje in de gym gestaan, waarvan ik over je schakadoog gaan. In een half uurtje kracht een bepaald workout schema en ik voel de spierpijn nu al in de benen het is benen en ik voel echt nu al de spierpijn dus dat gaat leuk worden en ik heb morgen ook je training dus pintje baden maar hopelijk valt het mee Kan zien ik heb goed gestretched de koel cool gedaan. ik hoop dat het meevalt maar echt, ik zal net ik weet niet of ik nog steeds wel of ik nog steeds zit. Maar het valt nu mee maar dat stond ik echt zo net helemaal zo te trillen maar het valt niet in. Maar dat meestal komt dat gewoon door je pre-workout. Merk ik wel dat ik dat vaak heb. Of als ik koffie drink voor trainen. Dus dat komt gewoon door de koffie, denk ik. Um, nou. en nu ga ik even douchen. En dan lekker naar huis. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik ben op de werk. Ik ben al bij om de hoek, zeg maar. Ik ben al in het D.C. En we gaan jou even lopen. En ik heb weer moe mee, want ik heb daarna dit ding een hockey. En het wordt vandaag een mooi weer, het wordt vandaag 20 graden. Dus dat is chill. Geen februari. Geen februari. Dat is En ik um, yeah. En weer kantoordag. Niet veel meetings dit keer. dus is er echt een meetings. Vandaag wat ik. mee. Dus dat is chill. Um, dan kan ik mijn tolulieslijstje afkrijgen. Want door die meetings lukt dat nooit. Omdat ik echt maar... Soms zijn ze uitsluitend, soms heb je gewoon half uur is er tussen ofzo. Dus dat ik net lastig met het tedoelaatje, maar gaat het gaat goed komen. Mijn werkdag zit er op en ik ben nu uh, naar de metro aan het lopen. Want ik heb Rocky training en het is echt best wel warm uit. Het is gewoon 20 graden <laughs> terwijl het 5 uur is of nee inderdaad, het, kwartje vijf volgens mij. Het is 20 graden. Dus ik ben ook echt veel te warm gekleed. ik heb een trui aan en een dikke jas. Maar ja, vanochtend was het 5, 6 graden volgens mij toen ik ging van huis. Dus ik moest wel een jas aan, want ik vond het net iets te vet om zonder jas te gaan. Maar echt zo lekker dit, de zon is het wel beroekt, maar het is wel gewoon lekker 20 graden. Echt het weer, hier, ik snap er soms helemaal niks van. Maar het was een chille productieve dag op kantoor, dus dat voelt altijd heel, heel fijn. Dus ja. De hoekie zit hier op En ik ben er weer bijna thuis. Het was een chill-training. Het was echt een intense training dit keer. We begonnen met conditie. En. Um, je mocht zeg maar, ik had niet goede schoenen mee om. Zeg maar, ze gingen hardlopen op de campus. En maar had onder andere ik en een aantal dat hadden niet goede schoenen daarvoor mee. Want ze zeiden het pas toen ik. Of mensen zeiden van neem goede schoenen mee. Maar ik was er ook werk ik kom daar dan niet meer langs huis. Dus ik had gewoon een hele hoekje schoenen mee. En mijn normale schoenen, maar daar ga ik niet op hard lopen. En voor ik een botsvissel steken heb bij de benen, is het heel slim idee om heuvel op heuvel af te gaan rennen en zo. Dus ik ging met de auto gewoon shuttle's rennen. tot wij terugkwamen, zijn we een rondje op kampen doen. Dus wij hebben shuttle's gerend. En nu doet het nog mijn mijn botsvissel zeker bij. Dus toen is ik mijn gezicht op. Maar maakt niet uit. En um, wat wilde ik verder nog zeggen? Ja, um, yeah, daar hebben we een oefening gedaan. En daar hebben we nog. Two, nee, 3v2's gedaan. En. een scrimmage. Zeg maar zo'n zo kleine wedstrijdje. Zo'n iPartijtje, ik het Nederlands. Een scrimmage uh, onder elkaar. Die hebben we helaas verloren. Dus we moeten volgende week gaan suicide rennen. En dan moeten wij een extra suicide rennen. Dus dat is een beetje waar. Maar ja, goed voor de conditie. En ik loop nu naar huis. En dan ga ik lekker hoesje en slapen. Oh ja, dit wil ik nog even zeggen. Het is echt grappig hoe je als. Zeg maar. Ondanks het gewoon clubsport is. Het is, is het soort van. Toch heb je, word je gezien als een atleet. En ik weet niet, Amerikanen gaan daar helemaal. Lekker op of zo. Het is ook echt uh, bijvoorbeeld op werk. Is het, van, ja, het is van ja, ze is ook nog, uh, nog een atleet. Op uh, mezen, dit had, speels hockey. En het is gewoon echt aanzien Het is grappig hoe dat zo gaat. want het helemaal niet zo heel hoog niveau is of zo. Maar het is wel een soort van... die Amerikanen vinden dat echt allemaal heel interessant. Of het is iets, ik weet niet. Het heeft een soort status of zo. Ik weet niet wat het is. En dan bijvoorbeeld dan neem ik de metro van. Dat was vandaag van werk naar Vienna, het metrostation vlakbij de campus. En dan uh, zit ik, zat ik naast een vrouw en die vroeg me af van: Oh, voor, voor welke unie speel je dit, dat en wat, nou, ze vinden het allemaal zo interessant of zo. Terwijl ik denk, het is gewoon letterlijk clubsport en, en dat zeg ik dan ook: Ja, het is club. En dan zitten ze van: Ja, nee, alsnog is nog vet cool dit of zo. Is... Nee. So, ja, ik weet, het is gewoon grappig. en ook uh, de mogelijkheden die je hebt, zeg maar we hebben toegang tot allerlei faciliteiten, omdat je dan toch een soort studentatleet bent. Um, wel, het is natuurlijk wel iets minder dan zeg maar, de division, maar alsnog voor, voor het niveau vind ik het best wel: heb je best wel veel toegang tot faciliteiten. Als in we hebben een eigen fysiotherapeut waar we naartoe kunnen gaan. Campus. Uh, die komt ook altijd even kijken bij onze hockey-trainingen. Uh, die, die, die doet zeg maar, alle, alle clubsports hoor. Maar die komt, gaat dan even langs bij de clubsporten en zo. En ja, ik weet niet. Ik vind het wel bijzonder, bijzonder hoe dat is vergeleken met thuis. Uh, terwijl daar gewoon het niveau hoger is. Dus dat was heel grappig. Maar dat wil ik even zeggen. Want het vond ik grappig hoe dat hier zo gaat. Want het is echt letterlijk elke keer als ik vraag aan mensen. Oh, voor welke, welke unie speel je dan? En weet hey, niet, ze vinden het allemaal heel bijzonder, maar wel grappig om mee te maken. En bij is zit vlog van deze week er ook weer op. Dus allemaal heel bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doeg!